Beste kijkers van de Kale Omroepstein, vandaag is het 5 december, een veel zijn aanwezig in de mekado voor de actie van Hein Koumans, Hein trekt de kar. En deze actie heeft te maken met de voedselbankactie van onze grote broer L1. Veer zijn hier om verslag te doen van de actie van Heen, die er organiseert samen met onze grote broer L1 ten behoeve van de Voedselbankactie. En Hijn heeft namelijk verleden week heeft er bonnen verzameld van de postcode loterij. En voor een waarde van 11.000 euro, heeft hij die kennen verzilveren bij Albertijn en daarvoor duurzame voedselproducten kunnen kopen. Nou, voor het doornuw verslag van Heinsen, actie om de auto 50 meter door de Mekado te trekken. Kijk hier met de de prestatie, het is weer gelukt, hè jong? Ja, ja dat, uh, ik, ik stond er zelf ook een beetje versteld van, maar ik zeg altijd, als ze het niet probeert, dan ze het niet. En het enigste uh, wat zo kunnen gebeuren, is dat ik hem niet van de plaats af kreeg. Maar ja, dat was uh, geen probleem, dus dat lukte je al goed. Maar ja, je hebt toch wel af en toe een even puffen? Dat is natuurlijk ook een aantal kilo's wat ze moest trekken, na. Ja, witte de chauffeur zit dat rond de 100 kilo. En, uh, het, het, het grote probleem is, er zit maar één slijfboog aan. Dus ik word eigenlijk van links naar rechts getrokken. En dan moest ik dus eerst keer op weer in gang trekken. En dat, eh, dat wordt dus wel op een gegeven moment heel zwaar. Kijk, eens dat bijvoorbeeld in het midden zat, ja, dan ging dat veel gemakkelijker. Dan koest hem ook gewoon vastblieven houden en dan eh, in één keer doortrekken. Maar dan zorg zelf dat ik eh, van links naar rechts ging er met tussen. Maar het tijd goed gegaan. Ja, dat is toch een super prestatie wat ze neer hebben gezet? Ja, ja, ja. ik vind dus de prestatie in Street nog altijd veel groter. Okay, ja, ja, ja. <laughs> dat, dat wordt inderdaad nog heftiger en alles, ja. Maar Paul, heb ze het samen met Paul heb ze het allemaal gedaan? Ja, Paul uh, is me de steun en toeverlaat omdat ik zelf, ja, ik ken geen autorie, eh, ik ken eh, moeilijk hierheen komen en alles. Dus Paul is ook al die dagen hier met me hierheen gekomen. Ook nu weer, hij de auto, is er genoeg in de garage, en brengt hem dadelijk weer terug. En ja, zonder Paul en, en mijn vrouw Yvonne, moet ik erbij zeggen, zou ik dat niet kunnen gedaan hebben. Want die elf dagen bij Appie die worden ook heel ergens hoor. Want ik ga toch op een gegeven moment het gevoel dat ze met beton in de ongerukt worden en storten. Zo veel lasten van gekregen. Dat is ik, te stijl, joh. Ja. Maar voor de goede zaak, eh, absoluut moeten we dat doen. Ja. He, en ja, de lu die vragen wel eens aan mij, waarom deze dat? Nou, het, het is, ik ben er al heel erg verbonden met de Lu die in een voedselbank zitten. Die zitten eigenlijk ook in een deepdal. Ja, en uh, door te vechten ja, en, en niet op te geven, kunnen ze het komen. Ja, en dat heb ik ook gedaan. Dus uh, ook die moeten dus gewoon ja, neer bij de pakken gaan neerzetten en het uh, echt te vergaan. En ja, ik heb laten zien nu ook vandaag dat alles mogelijk is. Ja. Niks, niks is onmogelijk als je het niet geprobeerd hebt. Dus ze hebben dan nog een, een moreel uh, tintje gekregen? Absoluut ja, Absoluut, hè. want eh, ja, het is gewoon zo dat als het moeilijk of angst is in dit leven, hè, eh, dat ze er jouw hel en jouw voor moest werken om er weer uit te komen. Hè. En eh, om wat voor reden jullie in de voedselbank zijn gekomen, maakt niet zo goed. En eh, op deze manier durven ze wel steunen, dat ze die zorg van het einde niet hebben, mm. maar dat ze ze dus wel met andere instanties... Kinderen begeleiden om door weer uit te komen. Ja, en uh, ik ken de slotte zin dat door het helvachten uh, het wel gaat gooien. Ja. Ja. Ik ga even nog met uh, Paul de laatste ja. vragen stellen, want dat is dan toch een ondersteuning geweest. En doe is de fysieke prestatie geleverd, maar die taak van hem is niet te onderschatten nee, natuurlijk. Nee, nee. Ja, dankjewel. Paul, aan uh, dich eigenlijk dan, wat is eigenlijk het resultaat gehoord van uw actie? Nou, het resultaat is dat ze voor... Ongeveer een 13 en binnen 40.000 euro hebben we kunnen ophalen aan goederen. En dat is een fantastisch resultaat ten opzichte van het voor jaar. daarover binnen 5.000 euro aan goederen. Ja, dat is toch fantastisch? Kijk, en ik ga dan over dus alleen maar een aantal winkeliers hebben meegedaan. En volgend jaar zou het heel schoon zijn als de ganse kader zou meedoen in deze actie. Want we willen dat wel weer heel erg herhalen. Ja. Dus zorg je ja, over, over een wetenschap te vermaken of zo? Hè? Dat is eerst van 20.000 of zo? Nou, dan moet je er bijheen zijn, maar ik denk het wel. <laughs> nou, dan kom je nog even terug bijheen. Heen, heen wetenschap? Uh, nee, want ik vind die 20.000 veel te min. Oh. Ja, kijk, als, uh, als we de Randse met ermee krijgen, ja, dan moet dat toch minimaal 50.000 worden. Verminder geoverneerd. Goed, en de tegenprestatie, die gaat niet tegen zoveel uit te nadenken dan? Ja, dat mag, ja. ja. Als, als we ze halen, dan eh, heb ik wel een leuke tegenprestatie. Dan, eh. Daar houden we voor die aan. He, over, gefeliciteerd met deze prestatie, sowieso het autotrekken, maar ook de hele actie wat ze opgezet hebben, samen met Paul. Geweldig. Ja, ja en ze krijgt vrijdag nog een vervolg, hè, want dan over eh, geld en goederen ophalen bij Fortuna. Want eh, tijdens, eh, of voor de wedstrijd van Fortuna AZ hebben we van Fortuna toestemming gekregen om aan de ingangen te collecteren en goederen te verzamelen. Ja. Dus eh, daar halen we dus nog een flinke, flinke lab op. Ga zo door! Dank u wel.